Hey, welkom bij het NT2-spraakcollege. Ik ga je iets vertellen over de nieuwe module, namelijk nadruk in woorden en zinnen. En uh, we gaan uh, in die module ga ik iets uitleggen, we gaan oefenen, we gaan naar de regels kijken en ik geef je tips over de nadruk. Sorry hoor, wat zeg je? Ik uh, versta het niet. Ik ga even boodschappen doen. Oké, okay, ja, tot zo. Sorry. Wil jij duidelijk Nederlands spreken? Ga dan naar de module voor nadruk in woorden en zinnen. Kijk op college.nt2spraak.nl Veel plezier!